Ik heb een paar boeken hiervan op school gelezen. en Toen zag ik deze hier opeens. Daarom heb ik hem ook gekozen. En weet je ook waar dat boek over gaat? Ja, over Ellie en Nelly. Dat zijn hele gemene meisjes. In, in één boek deden ze alsof ze heel lief waren. Maar dat waren ze eigenlijk helemaal niet. Maar toen hadden de kinderen een plannetje bedacht. Toen hadden ze een feest. Ellie en Nelly gingen toen... De beste en toen zagen de ouders dat, dus nu weten ze dat ze heel gemeen zijn. Uh, toen dat in een ander boek stond, dat um, Nelly bij haar oma moest gaan wonen en dat Nelly dan alleen achter bleef thuis. Iedereen moet dit boek, boek dus lezen.